Goedendag, een nieuwe 30-daagse weersverwachting. Natuurlijk geen verwachting van dag tot dag... maar we kijken naar de trend voor de komende 30 dagen. Wat laat het Europees model zien? Zien we kou? Zien we warmte? En met name ook zien we nattigheid of niet? Achter mij een foto van een weiland met flinke plassen erop. Dat is het weerbeeld van deze dagen. Vaak regen, zachte lucht ook die aanwezig is. En ik moet eerlijk zijn... Dit wordt geen verhaal voor echte winterliefhebbers, want dat zachte en wisselvallige weer dat blijft de komende tijd domineren als we het Europees model mogen geloven. En waarom niet? Het heeft het vaak bij het rechte eind. Lage drukgebieden boven de oceaan, die zijn bepalend op de weerkaart. Die zorgen voor een zuid-zuidwestelijke stroom in onze omgeving. En daardoor passeren er van tijd tot tijd storingen. Regenstoringen die brengen flink wat neerslag. Afgewisseld met wat drogere periodes. Komend weekend hebben we daar ook mee te maken. En dat gaat maar door en dat gaat maar door zoals het er nu uitziet. Kortom, Koning Winter die krijgt niet echt de kans om in het westen van Europa ook maar iets te gaan doen. Momenteel wel een krachtig hoge drukgebied boven het noord oosten van Europa en daar is wel wat kou te vinden, maar in onze omgeving duidelijk niet. En aan de hand van deze windrichtingspluim verwacht ik ook niet dat er heel veel kou onze kant op gaat komen. Want wat zien we? We zien veel rood en oranje, verreweg de dominante windrichtingen voor de komende tijd... En niet alleen voor de komende tijd, maar de hele pluim houdt dat rood en oranje stand. En dat betekent niet veel anders dan een zuid tot zuidwestelijke stroming. We zien af en toe ook wat geel. Nou, dat is een westelijke stroming. Daar zal de kou ook niet vandaan gaan komen. Ja, die lage drukinvloeden die zijn groot deze dagen en dat zien we dan ook terug op de kaart. Voor de komende week een duidelijke afwijking in luchtdruk naar beneden, lage drukinvloeden en dat levert natuurlijk dan een zuid tot zuidwestelijke stroming op met dat wisselvallige weer. In het noordoosten van Europa een afwijking juist. ...naar hoge druk. Daar is een dominant hoge drukgebied aanwezig. En daar zien we dan ook voor de komende week echt wel wat kou op de kaart verschijnen. Daar is het duidelijk wat kouder. Maar als ik hier kijk, boven het westen van Europa, veel warme lucht aanwezig... ...en dus een afwijking naar hogere temperaturen. Dat is niet alleen volgende week zo, maar dat blijft ook die weeg de weken erna. Want dit is de luchtdrukafwijking voor 6 februari, 13 februari. Dan maak je een sprongetje en dan zien we nog steeds dat die luchtdrukafwijking boven de oceaan heel duidelijk is. Daar zijn dus nog steeds depressies aanwezig volgens dit model. Met andere woorden, wij houden die zuid-zuidwestelijke stroming en uh, dat levert wisselvallig weer op. De hoge druk invloed boven Noordoost-Europa is in die termijn alweer verdwenen. Dus daar zal de kou geleidelijk aan ook minder gaan worden. Nog steeds een afwijking van zo'n plus 1 graad in onze omgeving. Warmer weer dan, dan gebruikelijk. Ik kijk nu naar de kaart van 23 tot 30 januari. Maar ik had net zo goed de kaart voor een week later erop kunnen zetten. Want die laat het beeld zelden zien. De week 6 februari, 13 februari zien we nog steeds een duidelijke temperatuurafwijking naar boven. Nogmaals, winterweer lijkt echt ver weg koud winterweer. Dan gaan we ook nog even naar de neerslag kijken voor komende week. Want dat lijkt toch ook wel weer een natte week te gaan worden. Hoor. Actieve depressies met bijbehorende storingen brengen duidelijk meer neerslag dan gebruikelijk. Kortom, volgende week is die paraplu ook weer nodig. In de week erna zitten we meer rond normaal. Dat is dan een wat lichter wisselvallig weerbeeld. In ieder geval niet zo nat zoals deze week is verlopen. En ook dus de verwachting is voor volgende week. Kortom, als we het gaan samenvatten. Koud winterweer is erg ver weg. We zien in de modellen duidelijk dat de zachte scenario's domineren. Dat betekent over het algemeen ook een wisselvallig weerbeeld waarbij de paraplu geregeld nodig is. Nog een fijne dag.